Uh, ja, dit is wel de intro, hè? dus doe, doe alsof je het leuk vindt. Het is alleen zes, dat is jammer. Oh. Hey, ik ben Janneke. vooral zaterdag de, de, de, de.. 16 juni? Ja, dan moet, moet ze knippen zo knippen zometeen. Klikkie en dan gaat hij yeah. oh, opnemen. Dat maar je moet wel even in de gaten houden dat dit hier... Mm. Daar moet je naar kijken. Deze fotoserie is een echt Tilburgs beeld van onze geschiedenis. Niet waar. Oh, mijn haar zit stom. <gijks> Ik ben Stef. Ik ben gewoon heel suave. Ik ben gewoon lullen en hij staat okay. nou al aan. Hoi, ik ben Stef. Hallo, ik ben Astrid. Regionaal archief. <laughs> ik <laughs> doe zo mijn handen over elkaar. Dat, is, dat, dat, dat hoort. Ja, omdat ik gewoon niet wil. Ik wil gewoon niet. Terreinverkenning en uh, volgens zes. Wel eens geschreven. <laughs> nee, <laughs> nee, nee, dat Ik heb camera Nou, ben je nou weg? Er komt, nee dan oh, komt hij. Ja, dus goed, jij gaat zo binnenkomen. Ja, en dan moet Astrid eigenlijk daar inderdaad iets eerder al zijn. <laughs> Kijk, goed shot zo. Nou ben ik er klaar mee.